Waarom probeert de wereld mij altijd kapot te maken? Ja! Nee, ik heb er geen zin meer in! We zouden toch samen gaan? Nee, je komt er niet in. La, la, la, la, la, la, la, la. Ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik hoor je niet. Iedereen heeft wel van die dingen die je echt boos maken. Iemand doet onrechtvaardig tegen je, gebruikt zijn machtspositie, heeft je bedrogen, houdt geen rekening met je. Natuurlijk kan het gedrag van een ander kwetsend zijn, maar de mate waarop jij er last van hebt, heeft met de relatie met jezelf te maken. Huh? Er is altijd iets in je wat bang zal zijn om niet voldoende waard te zijn. En het gedrag van de ander kan deze angst aanspreken. Want als er geen rekening met mij wordt gehouden, dan zal diegene mij misschien wel waardeloos vinden. En daar schrik ik van. Waar het mij om gaat, is dat het al de fucking derde keer is dat dit gebeurt. Natuurlijk wil je dan zo snel mogelijk bevestiging van de ander krijgen, zodat jij weer van je angst verlost bent en kunt ontspannen. Dit is de reden waarom boosheid zo lang kan blijven hangen. Het wordt zo belangrijk voor je om van de ander te horen dat die onterecht was, dat je het niet eerder los kan laten. Dus als jij merkt dat je maar in je ergernis blijft hangen, zie je dan als uitdaging om wat liefde aan jezelf te geven. Blijkbaar ben je bang om niet goed genoeg te zijn en dat mag, dat is iedereen. Maar vaak zijn angsten die je over jezelf hebt een vergissing. Want jij bent leuk. Als jij inziet dat je angst een vergissing is, dan kun je alweer ontspannen zonder dat je het van de ander hoeft te horen. Dat is makkelijk. Sorry dat ik zo boos was. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.